Uh, Agora is, uh, is niet een leerconcept, is een streven om het meest ideale leren voor kinderen te, toe te passen. En dat, dat is een zoektocht die wij uh, uh, al veertien jaar doen. En 14 jaar geleden mocht ik een nieuwe school bouwen met twee andere directeuren en uh, toen hebben we gezegd dat gaan we doen, maar wie we niet moeten vragen hoe een school eruit ziet, dat zijn leraren, want dan wordt het weer niks. Dus toen hebben we een school gebouwd zonder leraren te vragen en toen de school helemaal klaar was en definitief ontwerp hebben we tegen de architect gezegd maak daar een 3D animatie van en toen hebben we gezegd jullie kunnen komen kijken de school is klaar. En zo hebben wij dat gedaan. En toen hebben we de school gebouwd, dat duurde de 14 maanden, en in 2007 zijn we in het schoolgebouw binnengetrokken waar we geen klaslokalen meer hadden en een hele hoop heilige huisjes hadden verbrand. En toen we na drie dagen bezig waren, was er geen leraar meer die nog wat anders wilde. En dat is het verhaal van Ikea, wat acht jaar geleden, negen jaar geleden is begonnen. En nu hebben we Agora en dat is, uh, ja, dat is een, leer, een denken over leren wat gebaseerd is op het gezonde boerenverstand, de intuïtie van de docent en de wetenschappelijke merites. Ik heb goed nieuws. Er is een site, daar kun je invoeren. Het beroep dat je hebt, en dan kun je zien of jouw beroep nog bestaat over 15 jaar. En als je dan een leraar invult, dan krijg je als uitkomst: de kans dat jouw beroep bestaat is 99%. Dus dat is het goede nieuws. En de maatschappelijke status van de leraar wordt heel hoog. Dat is ook goed nieuws. En de salariëring die daarbij hoort, is die overeenkomstig ook heel hoog, dus dat is ook heel gunstig. Maar die leraar, dat zijn we toch cirkels, dat is onverstaanbaar. want die leraren, de individuele leraar, is zijn gewicht in goud waard, maar het collectief is de groep van mensen die een systeem in stand houdt, waarbij iedereen die zijn verstand gebruikt tot de conclusie komt, wat zijn we toch een stelletje, zal het woord hier niet hard op zijn. En die mensen die in het onderwijs zitten, dat zijn allemaal hoogopgeleide mensen, die weten waar onderwijs voor is. En hoe weten ze dat? Omdat ze namelijk allemaal dezelfde taal spreken, maar dat is onzin. Maar er is niemand die zegt dat het onzin is wat ze zeggen, dus ze geloven dat ze gelijk hebben. Dus ze blijven in een cirkeltje dezelfde onzintaal taal spreken. En dat zou tot een tunnelvisie kunnen leiden, maar een tunnelvisie heeft het voordeel dat er licht is aan het einde van de tunnel. En het onderwijs is geen licht aan het einde van een tunnel. In het onderwijs is een gesloten cocon, met een, hele, een betonnen cocon, met een loodomhulsel, met daarbinnen hoog opgeleide mensen die onzentraal spreken, maar niemand weet dat het onzin is, dus blijven ze die taal spreken. Dus die leraren, als je zegt, je mag doen met die kinderen wat je wilt, zorg dat die kinderen goed worden, maar je krijgt geen boeken en je krijgt geen methodes, nou, helemaal een paniek. En, de, want de leraren willen dat, dat keurslijf hebben. En dat keurslijf leidt ertoe dat ze ook zo uitzien. Dus de gemiddelde leraar gaat met pensioen als hij 40 jaar is. En dan moet hij nog 25 jaar, althans in Nederland. En, en dat komt omdat die, hij weet dan wat hij moet doen. En dan draait hij ook routine. En dan, en dan blijft dat zomaar doorgaan. En wij hebben leraren die gezegd hebben: we gaan het anders doen. We nemen die professionele vrijheid. Waardoor het wel mooie kippen worden. En dat betekent dus dat je, dat je moet veel harder werken, want je hebt veel meer ruimte. Maar als je harder gaat werken, is het ook veel fysieker. Maar de arbeidsvoldoening van die mensen is vele malen hoger. Dus het nieuwe model wat ik jullie ga voorhouden, zorgt ervoor dat je en meer geld krijgt, hoge maatschappelijke status, moet harder werken, maar meer arbeidssatisfactie. Dat is het aanbod. Wat wij gedaan hebben in die 14 jaar onderwijskundige vernieuwing is met drie middelen kijken naar het onderwijs. En dat zou ik jullie allen aanraden, om dat liefst via Socratische weg, hè? dus dat je zonder waardeoordeel, met het verstand wat jullie allemaal hebben, eens dus gaat kijken wat doen wij nou met die kinderen en hoe, en hoe moet dat nou in de praktijk. En daar doe je eerst je gezonde boerenverstand voor gebruiken. Jongens zijn anders dan meisjes. Daar kun je met leuke spelletjes ook achterkomen, maar je kunt ook zorgen dat de approach naar dat meisje toe of naar die jongen toe verschillend is. Ik heb zelf twee kinderen, die heb ik volwassen gekregen. Mijn dochter is vandaag 25 geworden en die, het is me gelukt samen met mijn vrouw om die volwassen te laten worden. Die hebben hetzelfde DNA, de chromosomen verschillen, vandaar een jongetje en een meisje, maar ze zijn totaal verschillend. Mocht u nu twee meisjes hebben, dan heeft u waarschijnlijk twee recepten om die groot te brengen. Zeven kinderen, dan heeft hij zeven recepten. Mijn moeder had er elf. Die had dus elf recepten om kinderen groot te brengen. En het gezonde boerenverstand zegt ook dat het slecht is om kinderen bij elkaar te zetten, van leeftijd. Het zegt dat kinderen in homogene setting van cognitie bij elkaar te zetten. Dat zijn allemaal hele slechte zaken die we in onderwijs in Nederland althans heel strikt hanteren, waarvan het aantoonbaar slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. Dus het gezonde boerenverstand zegt dat we dat anders moeten doen. Het tweede is de onderwijskundige intuïtie. Intuïtie is een ander woord voor zeker weten. Als je een goede docent bent, dan komt een kind binnen, je ziet in de ogen, daar is iets mee. Dan zeg je, wat is er met jou? Vandaag is er met jou wat. En dan zegt zo'n zegt leerling, er is niets. Nou, dan weet je zeker dat er wat is. Die intuïtie is net de kracht en de kwaliteit die docenten groot maakt en tot datgene maakt waarom ze onmisbaar zijn, ook over 15 jaar. Dat is nou net de kracht, die moeten we inzetten. De collectieve intuïtie van de docenten, een team wat een kind holistisch benadert en zegt we hebben nou met deze leerling te maken, wat heeft die leerling nodig? Als ze zich echt betrokken voelen bij dat kind, maken ze nooit een fout. Ze maken misschien wel eens een fout, maar dan wordt er weer gecorrigeerd. en iemand anders zegt, moet je het toch met dat jongetje anders doen, want papa zuipt en slaat mama. En, dus die, heeft, die moet je iets anders benaderen. En als je het dan samen doet, maak je nooit een fout. Dus je moet alleen maar werken in teams die samenwerken en die elkaar feedback geven. En dat doe je samen met de ouders. Dan kan het nooit fout, want wij zijn allemaal hoogopgeleid. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid van het kind. Dus waar het nooit aan kan liggen als een kind niet slaagt bijvoorbeeld voor zijn diploma, is dan het kind. Het kind is nooit. Heeft daar ook helemaal geen bepalende rol in. Dus kinderen worden nu krijgen te horen: van ja, ik heb je nou al drie keer gevraagd om dat werkstuk in te leveren, we zijn al veertien dagen verder, ik heb het nou nog niet. Dan krijg je een één. E. Nou, die leraar moet natuurlijk acuut ontslagen worden. Maar het is dus tijd voor een ethische discussie in het onderwijs. En toen wij veertien jaar geleden begonnen met die drie tools, want de laatste was de wetenschappelijke meritus, ik heb hem nu weggeklikt. Want naast die intuïtie van een docent en het gezonde boerenverstand, is ook datgene wat we weten. Hoe ontwikkelen kinderen zich en wat gaan we dan doen? Als je dat combineert, hou je niets van het huidige model over. Dus wij vinden dat er tijdens een ethische discussie over het onderwijs: van, mogen we dit wel doen? Er zijn echt kinderen, ik ken er ook meerdere, die het traditionele onderwijs ervaren als een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling. Die dat doodongelukkig zijn. En. Dat kun je ook niet altijd, er zijn heel veel omstandigheden waarom dat ze dat zijn, maar we hoeven er niet over in te spelen, want we moeten zorgen dat die kinderen slim worden. Gelukkig uh, is een bijzaak. En wat wij dus vinden, je hebt dus niets meer nodig van wat we school noemen. Het enige wat we nodig hebben nadat we die exercitie hebben gedaan van met het gezonde boerenverstand, de intuïtie en de wetenschap, is dat onderwijs voorbereidt de toekomst dat we dat moeten doen in kinderen met kinderen in een sociale context. Dus die kinderen moeten elkaar ontmoeten en elk kind wil goed worden. Er is geen kind wat niet goed wil worden. Dus er is geen motivatiegebrek. Moet je eens in het huidige onderwijs kijken. Als er dus een motivatiegebrek is, betekent dat het model voor de kinderen dat ervaren als iets wat, wat niet bijdraagt tot hun ontwikkeling. Vandaar dat de motivatie steeds lager wordt. En die leraar heeft drie koffers. Dat is de bagage. Ik heb het nu over de leraar 2.0. Voor de economie 4.0. Die leraar die heeft drie koffers. Een één koffer is een gouden koffer. Nee, een diamanten koffer. Dat zit in een groot hart voor kinderen. Het absoluut vertrouwen in de kwaliteit van kinderen. Elk kind kan goed worden. Elk kind kan in de universiteit als zijn leervoorwaarden worden geoptimaliseerd. Elk kind kan in de universiteit als zijn leervoorwaarden worden geoptimaliseerd. 70% van de output van het individu wordt bepaald met datgene wat hij in zijn leven tegenkomt. Uh, een heel mooi voorbeeld is uh, in de film Alphabet, uh, Pablo Pineda die uh, doctorandes in de psychologie is afgestudeerd aan de universiteit van Malaga die het syndroom van Down heeft, dus iedereen kan leren. Dat, is de, dat zit in die diamantenkoffer, die overtuiging, in de gouden koffer zit het inzicht in hoe leerprocessen van kinderen verlopen. Hij weet hoe die kinderen krijgt door enthousiast leren, en dat de kinderen zeggen wauw, wat is die chic, daar wil ik nog meer van weten. Dat is het leerprocesgedeelte. En dan heeft hij nog een derde koffer, dat is een koffer. En dat koffer is hoog radioactief, vandaar dat het van lood is. En dan moet je heel voorzichtig moet je die koffer openmaken Wanneer je die eerste twee koffers ervoor gezorgd hebt dat het leerproces van die kinderen op de turbo staat. Meneer, ik ben klaar. Ik, ik wil de wereld voorover. Wauw! Dan mag je voorzichtig die lode koffer openmaken met het hoogradioactieve spul wat erin zit. En het hoogradioactieve spul werkt als een virus, kan ook enorm besmetten. Dat is kennis. En die kennis is het middel om te zorgen dat je die moet je voorzichtig onder laboratorium. Omstandigheden toevoegen aan die twee andere koffers, dan krijg je een gigantische energie. Die leidt tot een enorme hoge output van kennis. Begin je echter met kennis, nou we gaan jullie Frans leren. Die maakt de lode koffer open, vandaag voor een woordjes leren, volgende week proefwerk. Dan worden al die kinderen geïnfecteerd en gaat hun leerprestatie zo omlaag. Behalve die paar kinderen die om kunnen gaan met die kennis. Met die manier van kennisoverdracht. Het zijn meestal kinderen die het of al goed doen, of die geconditioneerd zijn omdat papa en mama heeft gezegd: luister nou maar goed naar wat de leraar zegt. Maar die high potentials die eigen wil hebben, die halen het niet. En als je dan al jong bent, haal je het helemaal niet. Want die jongens zetten we bij meisjes, terwijl de meisjes neurologisch twee jaar een voorsprong hebben. Die conditionering is zo ernstig dat we dat niet los kunnen laten. Die conditionering bepaalt waarom dat we niet tot verandering komen in het onderwijs. De tweede is de angst, we durven niet los te laten. En dat zit in de biologie van zelfs het zoogdier. Als je angst voor iets hebt, als bij ons thuis de stofzuiger aangaat, rennen mijn katten allebei weg. Want die zijn wat slecht opgevoed in de eerste weken van hun geboorte, omdat we die ergens uit een duivenhok hadden gehaald. Met het feit dat ze nu 12 jaar zijn nog steeds bang zijn voor de stofzuiger. Alles wat je niet kent, heb je angst voor. Maar het nieuwe model kennen we niet, dus daar hebben we angst voor. En we lenen onze existentie aan ons wiskundeknobbeltje. Dus degene die denkt dat hij dat moet gaan doen, die komt in existentiële nood. Met als gevolg die leraren zeggen, daar willen we niet aan toe, want dat is onzin wat die drummen zijn. En je hoeft helemaal niet bang te zijn als je klaar bent voor de stormen die gaan komen. Ik hoorde ergens een leuke uitspraak die zegt, als de, de onderwijskundige stormen van onderwijskundige vernieuwing gaan opsteken, heb je twee soorten mensen. Mensen die schuilkelders bouwen en mensen die windmolens bouwen. En volgens mij is het laatste effectiever. En de kinderen die in Nederland nu naar de basisschool gaan, met vier jaar geleefd, komen in 2035 op het leven, dat zijn ze 25, en over tien jaar is de wereld ...completely beyond imagination, over tien jaar. Nu hebben we het over negentien jaar. Daar bereiden we die kinderen op voor. Professor Talab van de Universiteit van Massachusetts, die zegt... ...de irrelevantie van de kennis van vandaag om de toekomst te kunnen hanteren... ...wordt op uur niveau groter. Maar we investeren alleen maar in die oude kennis. Dus wat we kinderen moeten leren is vastberaden de onzekerheid van morgen te omhelzen Dat is het enige doel van het onderwijs. Waarbij we dat doen in een sociale context met hoog gemotiveerde kinderen en we zorgen dat kinderen goed worden, dat ze tot het maximum van zelfontplooiing komen. Dat is hartstikke goed voor het human capital van België, als we het zo zouden doen. En nu is er een enorme waste of human capital. En als het er waste is, heb je te maken met een onduurzame situatie. Terwijl we als we het over duurzaam hebben, dan hebben we het altijd over energie en zo. Maar het belangrijkste, het meest duurzame wat we zouden kunnen doen, is het maximale uit het potentieel van onze mensen halen, lijkt mij tenminste. Dus we zeggen, maak elk kind ADHD'er, autodidact, helemaal digitaal. Kinderen, maak ze bewust dat ze zelf eigenaar kunnen worden van hun eigen ontwikkeling en help ze daarbij. En dus moet je naar een systeem wat volledig gepersonaliseerd is. En gepersonaliseerd betekent elk kind zijn eigen leerroute. Heb je 2000 kinderen op een school, 2000 verschillende leerroutes. Heb je er 3000, 3000. Mijn moeder had er 11, 11. Thuis doe je dat wel, maar hier doen we dat niet. Want die leerlingen zijn namelijk slimme vlinders. het is de parabel van het gepersonaliseerd leren. De leerlingen ze hebben al de slag gemaakt naar die nieuwe wereld. Die, en de leraren hebben die slag nog niet gemaakt, dat zijn nog rupsen. Maar het zijn wel wijze rupsen. Dus wat gepersonaliseerd leren betekent, dat de wijze rups weet dat je niet weet wat de vlinder nodig heeft. Dus wat doet hij? Hij vraagt het de vlinder: Wat heb jij nodig? Dan zegt de vlinder: Ik wil daar naar die bloemen, want die ruiken zo mooi, die zien zo mooi uit. En dan zegt de rups: Hartstikke goed reisdoel, dat gaan we doen. Maar ik ruik wat langer op deze aardkloot rond en ik weet dat daar waar die mooie bloemen zijn. Dat er insecten etende vogels zitten, die eten rupsen, maar die eten ook vlinders. Dus we moeten even een plan maken hoe jij daar komt. Dus de route naar het reisdoel wordt bepaald door de wijze rups, door de leraar. Het reisdoel bepaalt de leerling. Dat is gepersonaliseerd leren. En dat betekent dat gaande het traject, want de Confucius zei al, de reis is het doel, want daar leer je. En als die leerling op weg gaat, wil hij naar die bloemen toe, maar gaande het traject ontwikkelen zich andere dingen. Hij komt waarschijnlijk niet bij die bloemen, want door voortschrijdend inzicht pakt die een hele andere weg. Dat is wat we agile learning noemen. En je mag ook vlinderleraar worden. Dan ga je gewoon in de popfase en dan ga je zeggen, ik word vlinderleraar. En ik had het voorrecht om de Dalai Lama te ontmoeten, twee jaar geleden. En ik had hem gezegd, dit is het curriculum van onze school. We hebben geen schoolvakken meer, we hebben geen schoolboeken meer. We hebben geen huiswerk meer. Kinderen krijgen gegarandeerd een diploma en volledig gepersonaliseerd. En elk kind doet zijn eigen ding. En alle niveaus bij elkaar. En dat doen ze gewoon door de wereld te onderzoeken. En toen had ik hem dat zo verteld, en toen hij tegen Ruud Lubbers, die zie je daar in het donker zitten, maar dat hebben we gedaan om het esthetisch gehalten om een plaatje hoog te houden. Toen onze oude minister-president zegt, hij, Ruud, jij en ik, wij zijn oude zakken, maar die kinderen die daar zitten, dat zijn en zijn Engels goed tekort, en hij spreekt ontzettend slecht Engels, dat vind ik mij erg tegen van het Dalai lama. Maar toen zegt hij. En die, die kinderen daar, die zijn en hij wist niet hoe die het alternatief van oude zakken. Die kinderen die zijn zo. En ik vond het wel wat vlinderachtig hebben, moet ik zeggen.